Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Orto Lasermaster 2, 15 Watt versie. Vandaag gaan we een experiment uithalen. Um, je hebt mij vast al eens een keer bezig gezien met glas en met glazen onder andere. En de gebruikte methode daar, en die werkt absoluut, geen zorg. Um, dat wil zeggen dat je het glas insmeert met um, zwarte tempera verf. Uh, het liefst met een airbrush, dat je het gelijkmatig opbrengt. Um, en die zwarte tempera verf die ga je dan dus laseren. Uh, bij plat glas heb ik dat wel eens gedaan. Zeg maar, dat je de zwarte tempera verf aan de onderkant metalen platen onderlegt En dan op de metalen plaat focussen en dan laseren. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Je kunt die zwarte tempera verf gewoon aan de bovenkant hebben. En dan dat lezen. Nou zit ik heel veel op Facebook en heel veel op YouTube. En uh, ik kijk naar nieuwe technieken, naar nieuwe dingen. En uh, er, gaat, uh, er zijn echt een paar hele leuke video's onderweg. Dat kan ik je nu alvast zeggen. Niet dat de video al gemaakt is, maar dat zijn projecten waarvan ik zelf uh, vind dat ze ongetwijfeld leuk gaan zijn. Of ze werken, is een tweede. Dat weet je bij mij nooit. Want ik doe altijd niet eerst testen en dan uitvoeren. Nee, ik voer uit. En dat is ook gelijk de test. En als het misgaat, gaat het mis. Dus jammer. Laatste tijd. Zie ik regelmatig video's terug um, op Facebook waarbij men geen zwarte tempera verf gebruikt, maar witte verf gebruikt. En het verschil tussen witte verf en zwarte verf in dit geval is eigenlijk dat zeg maar, als je de zwarte tempera gebruikt, dan krijg je een, um, ja, een licht grijze afdruk in dat glas. En dat ziet er heel erg klassiek uit. En dat is hartstikke mooi, hartstikke fraai. En als je, vooral als je de wat dikkere letters neemt, is dat heel mooi. Um, echter, als je witte verf neemt. Dan zie ik eens resultaten van een zwarte afdruk in dat glas. En dat is misschien ook wel ongelooflijk mooi. Ja, um, in Amerika, als je op Facebook kijkt, dan komt steeds het, het, het merk Rustoleum voorbij. En um, ja, dan kun je hier wel aankomen, maar daar betaal je hartstikke veel voor. En dat ben ik eigenlijk niet plan te gaan doen. Um, wat ik mijn eigen voorgenomen heb, is simpelweg om dit eens te gaan testen, maar nu met uh, witte tempera. Dit komt van de Big Bazaar, in dit geval in Arnhem en volgens mij, als ik mijn vrouw moet geloven, want die heeft het meegebracht. Ik dacht iets van 3 euro voor een fles van een halve liter. Nou, dat doe ik uh, waarschijnlijk mee totdat ik, uh, nou ja, goed, uh, heh, dat ik er niet meer ben waarschijnlijk. Um, vraag is alleen of het dus die zwarte afdruk gaat geven of misschien ook wel diezelfde grijze afdruk. Dan zou zwart niet eens uitmaken, zwart of wit. Maar goed, dat maakt in principe niet uit. Ik gebruik net zo goed zwart als wit. Dat is geen probleem, want het voordeel van tempera verf. ...is dat je het met water af kunt wassen. Nou heb ik even... Ik heb een test voorbereid. Ik ga op een glazen plaat. Heb ik uh, in dit geval met een kwast. Dus ik heb het niet met de airbrush gedaan. Want dan moet ik uh, specifiek voor de airbrush daar weer even een mengseltje voor aanmaken. Daar heb ik even niet zoveel te trekken in op dit moment. Ik wil eigenlijk puur alleen even zien of het werkelijk ook zwart gaat worden. Of dat het dezelfde uh, grijze achtergrond kleur. Of misschien wel helemaal niet. Dat ken ook nog natuurlijk. Um, dus ik heb een uh, glasplaat gemaakt. En die glasplaat die... Uh, heeft een uh, witte tempera-laag, een dubbele tempera-laag. Dus bewust iets dikker als dat ik dat bij uh, de glazen doe. Want dan hoeft er echt niet zo extreem een dikke laag op te zitten. En dat ga ik lezen. En ik ben benieuwd naar het resultaat. Hopelijk jij ook. Uh, want dit zou wel weer iets toevoegen. Dat zou betekenen dat je zwarte verf gebruikt voor een grijze afdruk op, dit, op dat glas. En witte tempera-verf voor een zwarte afdruk op dat glas. Nou, die test die gaan we in deze video uitvoeren. Ik ga niet mezelf de moeite doen om je in Lightburn te laten zien wat ik ga ontwerpen. Want ik maak gewoon iets wat ik leuk vind. Ik zal je wel de settings daarvan nog vertellen. Al ga ik dezelfde settings gebruiken als dat ik in principe ook voor de zwarte verf gebruik. Dus ik ga in eerste instantie niks anders doen dan wat ik al deed. En dan gaan we zien hoe dat eruit komt als die glas etst. Ik kan je ook alvast vertellen dat ik zeg maar... ...want er is ongetwijfeld vaker ook vraag naar andere kleuren... Ik heb een product gevonden in China. Um, wat officieel voor CO2 printers is. Uh, CO2 lasers, CO2 printers, hoe ik daar nou bij. CO2 lasers. Maar waarvan ik ook al resultaten heb gezien in de diode laserklasse. En uh, daar heb ik een, uh, een vel blauw van besteld. En ik ga daar ook nog mee experimenteren. Alleen dat gaat niet in deze video zijn. En daarvan zou het effect moeten zijn dat je straks een blauwe afdruk krijgt. En dat gaat natuurlijk een enorme range verbreding opleveren. Dus niet alleen grijze afdrukken op glas, maar misschien dus ook wel zwarte afdrukken met witte verf gedaan. Um, en misschien ook nog wel in andere kleuren als die methode die ik daar gezien heb en waarvan ik de spullen van besteld heb, als die ook gaat werken. Nou, ik hoop dat je veel plezier hebt bij de video. Um, aan het eind spreken we elkaar nog heel eventjes. Ja? Um, we gaan die, uh, die test doen met uh, de witte, witte temperaanverf op glaswerk. Eerst wat we natuurlijk gaan doen is um, het focussen van de laser. In dit geval heb ik de witte tempera verf bovenop het glas gedaan. Niet eronder. Het kan ook eronder. Misschien moet ik er zo nog wel eventjes een uh, metalen plaat onder leggen. Dat ga ik ook even doen. Maar eerst even de focus regelen. Zo... Daar was hij niet blij mee. Dat was de schokdetectie die uh, reageerde. En natuurlijk maak ik het tactisch fout. Want als ik de metalen platen onderleg, moet ik hem daarna natuurlijk opnieuw focussen. Dus dat gaan we opnieuw doen. Zo. Opnieuw gefocust. Terugzetten naar zijn basisstand. Zo. Um. De uh, snelheid waar ik mee ga laseren is 500 mm per minuut, het power is 70%. Dit zijn de normale settings die ik ook bij de zwarte tempera verf gebruik. En het eerste wat we gaan doen is nu het kaderen. Um, het object wat ik uh, maak, nou dat staat precies goed, het is uh, netjes gedaan. Um, het object wat ik maak, uh, dat, heb ik, uh, dat is een logo van onze carnavalsvereniging. En dat heb ik alvast uh, gemaakt omdat ik dat ook wil gaan lezen op hubflesjes, op uh, hubflesjes voor alcohol, zeg maar. Um, en om vast te stellen of um, dat logo er goed uitkomt, is het natuurlijk heel praktisch om dat nu hierop te gebruiken. Um, we gaan de laser starten en we gaan zien wat er gebeurt als we met de witte tempera lezen. Uh, en of dan dat gebeurt, wat ik ook op video's en op uh, berichten bij Facebook zie, is dat we dan een zwarte afdruk krijgen en geen witte. Ik ga op start drukken, lieve mensen. We krijgen een foutmelding. Nou, oké. Okay. We gaan hem opnieuw starten. En ik laat hem doorgaan. Uh, uiteindelijk gaat het erom of, uh, of de afdruk zwart wordt, ja of nee. Ik kan namelijk die afbeelding altijd nog aanpassen. Um, nou, we gaan zometeen het resultaat zien van het lezen met witte tempera op glas. Dan zijn we op het punt aangekomen waarbij um, het gelezen er bijna klaar is. Het ziet er zover goed uit, maar ja. Uh, het eerste wat nu natuurlijk moet gebeuren is dat de tempera verf eraf gewassen moet worden. En dat is wat we nu gaan doen. En dat doen we gewoon onder water. Ik ga het niet laten zien, dat heb ik al in eerdere video's laten zien, het is nergens voor nodig. Ik ga dit eraf wassen en we gaan zien of het resultaat nu wit of zwart is. Want dat is de essentie. Volgens de video's zou het zwart moeten zijn. Um, terwijl bij zwarte tempera verf het resultaat wit is. Heel apart. Maar we gaan kijken of dat zo is. Nou, het resultaat is niet zoals gewenst, of zoals gewenst. Het resultaat is vrij verder geen probleem. En ik ga zeer zeker um, mijn heupflesjes hiermee doen. Um, alleen, het is niet een donkere afbeelding geworden. Hij is een fractie donkerder dan uh, de eerdere afbeelding. Um, neem niet weg dat we nog even doorgaan met deze video, want dan gaan we testen met een andere witte verf. En laten we maar eens proberen met witte Primer. Dat is wat dat is het volgende wat ik ga doen. Nou, met tempera lukt het dus niet. Dan hebben we het geprobeerd met witte primer. Dus ik heb witte primer geschilderd op de plaat. Dat zal straks wel wat lastiger zijn met het schoonmaken. Want dat betekent dat we moeten schoonmaken met aceton of iets dergelijks. gaan we het natuurlijk ook proberen. Um, ik ga dezelfde, um, hetzelfde bestand ga ik laseren. Even kijken of het goed op het wit zit. Nou dat is wel redelijk zo. En we gaan gewoon opnieuw beginnen. Kijken wat dit oplevert met grijze primer. Nou, de lezer kent u wel. Ik zet dus het beeld uit. Ik ben zo weer bij je terug. Oké, okay. um, ook dit is uh, geschild, of Het uh, nu. Dit was dus um, uh, spraypaint, primer. Dit moet gaan worden schoongemaakt. En in dit geval uh, kan dat niet met water, maar moet dat bijvoorbeeld met aceton. En dat ga ik doen en dan kom ik daarna weer met het resultaat bij je terug. Na het schoonmaken is duidelijk te zien dat de afdruk donkerder is. Maar als je dichterbij gaat kijken... Dan zie je ook dat er beschadigingen in zitten. Bijvoorbeeld hier in deze hoek hier. Ik um, vind het resultaat dus nog niet zo mooi zoals het zou hebben kunnen zijn waarschijnlijk. Maar we zien wel dat de kleur donkerder is. Het heeft te maken met een bepaalde stof in die witte spraypaint. Um, ik ga dus nog een test doen, maar dan nu met uh, hoogglansverf. En kijken hoe dat eruit gaat komen. Nou, de laatste poging... Nu doen we het met hoogglanslakken eens kijken of dat beter is. En ook dat zal dan straks weer met aceton worden verwijderd. Gelijk hier iets over zeggen. Dat wil dus zeggen dat als het al lukt. We hebben gezien dat bij de primer, de witte Prima, dat het beter werd. Het werd donkerder. Alleen het verwijderen van de verf is een stuk lastiger. Dus of je dit op glas eh, en met name op glazen en zo moet gaan doen. Ik weet het niet. Ik eh, twijfel daarover. We gaan kijken hoe dit uitpakt. Zo. Dit is het eindresultaat wat we hier zien. Rechterkant was uh, met hoogglansverf. Uh, laat je niet door het licht misleiden. Het is het licht van uh, mijn uh, En dat maakt het iets lastiger zichtbaar. Maar het is duidelijk donkerder dan de linker. En de linker is de witte tempera verf. Ik moet wel zeggen dat de witte tempera verf een hele nette afdruk geeft. Misschien zelfs wel beter als met zwarte tempera verf. Maar geen donkerdere afdruk, af, uh, zeg maar. Dus uh, wel een mooie afdruk. Uh, maar geen donkere. De middelste is uh, met witte primer. Die zal ik even opzij schuiven, dan zie je dat wat beter. Ook die ziet er redelijk donker uit. Maar vind ik toch niet zo hoge kwaliteit hebben. En dat is die rechter wel. Die heeft een behoorlijk hoge kwaliteit. Dus als je dit gaat doen, dan met hoogglanslak. Uh, maar wat je ook kan doen, is even gaan kijken op het internet. Uh, in de diverse Facebookgroepen worden namelijk uh, uh, ook de stoffen genoemd die in die verf moeten zitten waardoor dat er goed werkt en daar heb ik natuurlijk niet naar gekeken ik weet niet of wij die stoffen zo op die manier hier in nederland kennen maar je ziet wel heel duidelijk een verschil tussen witte tempera helemaal links dat is die kerstafdruk dat was zwarte tempera is trouwens ook niet slecht natuurlijk hè? laten we dat voorop stellen en de twee rechter dat is witte verf en wat me ook opgevallen is je gaat het schoonmaken met aceton en ik zei net van nou dat is niet echt heel gemakkelijk bij glazen bijvoorbeeld ik vond dat bij de hooglandslak euh, met aceton die witte verf er super snel af was. En dat betekent dat dat misschien toch nog wel een optie zou kunnen zijn. Het is dus niet zo makkelijk als onderwater afwassen. Zoals je met tempera verf kunt doen. Zoals met die euh, witte afdruk aan de linkerzijde. Maar euh, het is ook niet super zwaar, maar je hebt de aceton of, of verfverdunner voor nodig. Nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Dat je er wat van geleerd hebt. Ik in elk geval wel. Tot, tot de volgende keer. Daar.